Mijn naam is Rick Willemsen, ik heb een eigen training en coachingsbureau en ik ben gespecialiseerd in leiderschap en teamontwikkeling. En ik ben vanochtend door Noortje gecoacht en nou, dat vond ik echt fantastisch. De, hoe zij deed, vooral haar lekkere praktische aanpak om met je iPhone aan de slag te gaan, om goede opnames te maken. En nou, vooral ook te kijken hoe je dat kan toepassen in je eigen bedrijf. En uh, om dat vervolgens ook op social media stapsgewijs uh, nou, te kunnen toepassen. En, uh, dus ik ben helemaal geïnspireerd en helemaal blij. En ik ben in twee uur gecoacht en ben nog niet gepokt en gemazeld. Maar ik weet wel volgens mij voldoende van de basis om uh, daarmee verder te kunnen. Dus ik kan iedereen aanraden om uh, uh, verdienen met video te googlen en uh, met Noortje zaken te gaan doen. Dus uh, veel plezier ermee.